En daarbij schonen we nu een klein strookje van de beek eigenlijk. Nou, dat is belangrijk omdat uh, in een beek zoals deze uh, veel soorten leven die wel afhankelijk zijn van een zandbodem. Bijvoorbeeld, uh, uh, je hebt bepaalde vissoorten die er afhankelijk van zijn zoals riviergrondels, wermpjes. Uh, en die leven echt op die zandbodem en vandaar dat we ook proberen om, die, uh, nou ja, om dat weer terug te krijgen in deze beek. Ja, vroeger kronkelde de beek ook door het landschap, maar in de jaren 60 is de beek rechtgetrokken vanwege landbouw. Toen wilden we het water zo snel mogelijk afvoeren. Tegenwoordig willen we het water ook langer vasthouden, want we hebben ook een periode van droogte. En een van de taken van het waterschap is natuurlijk dat er voldoende en schoon water is. En doordat de beek nu weer kronkelt door het landschap, houden we het water wat langer vast en heb je ook meer gebiedseigen water, wat je ook eigenlijk wilt hebben. En uh, ja, dat is een van de redenen waarom de beek nu weer kronkelt door het landschap.